Dit is het Muziekgebouw aan het ei. en op 1 oktober uh, gaan we hier Resonance Night maken. Dit gebouw is heel bijzonder. Er is ruimtes van ja, verschillende etages, een enorme trap, daarboven is een ruimte en vooral... Woehoe, het klinkt geweldig! Dus wat zou er nou gebeuren als we hier tientallen zangers bijeenbrengen en een structuur maken waarin we elkaar echoen voor- en nazingen, improvisaties maken, soms van heel ver vandaan naar elkaar luisteren, op elkaar antwoorden. Kortom, als we de vrijheid nemen om dit hele gebouw te vullen met onze klank. Nou, ik heb al jarenlang werk ik uh, met, met, met zangers als componist en uh, ik ben altijd eigenlijk op zoek om uh, extra vrijheid te geven. Dus zangers niet alleen maar de noten te laten zingen, maar ook te laten improviseren, tonen te maken, gewoon lekker klank te maken. Nou, op Resonance Night is dat wat we gaan doen. We beginnen om 8 uur s avonds. Mensen kunnen komen en gaan. We gaan de hele nacht door. Dus we gaan ook ervaren hoe er op een gegeven moment stilte valt, hoe het op een gegeven moment natuurlijk de zon ondergaat en dan uiteindelijk aan het eind van de nacht ook weer de zon opkomt hier over het ei. Uh, we hebben heel veel ramen, we zien heel veel wolken, we zien water en uiteindelijk uh, nou ja, het licht van de nieuwe dag. Dus het wordt een heel bijzondere nacht. Ik kan eigenlijk onmogelijk vertellen wat het, hoe het precies gaat klinken, maar we gaan met een, hele, uh, een heleboel zangers um, volgens uh, nou ja, allerlei ideeën en structuren eigenlijk werken aan iets wat uiteindelijk heel spontaan wordt. Waar je dus op een hele vrije manier aan mee kan doen. Of je nou publiek bent, beginnende zanger of heel gevorderd, kom naar Resonance Night en uh, la ja, laat je verrassen.